3, 2, 1, 2, Het is fantastisch om weer van start te zijn. Elke 20 minuten wordt er een piñata digitaal kapotgeslagen. En daar komt dan een kwetsbaarheid uit, eh, die op een website wordt gepubliceerd. En daar moeten dan al die instellingen mee gaan dealen. In het begin is het altijd nog even afwachten wat er echt gaat gebeuren. Dus het is nu bij ons vooral leuke spanning en straks gaat het echt chaos worden bij iedereen die meespeelt.